Binnen Google Workspace kan naast via groups.google.com ook via appen.google.com onder het kopje groepen. In deze video laat ik je zien hoe je een groep toevoegt via dit paneel. Zodra je op groep maken klikt, kun je een naam invoeren voor de groep, bijvoorbeeld telefonie. Vervolgens klop ik daar een mailadres aan, bijvoorbeeld telefonie.pepix.nl, en ik voeg een eigenaar toe, in dit geval mezelf. Daarna kan ik op volgende klikken en de permissies instellen. Zo kan ik zeggen dat iedereen contact mag opnemen met de eigenaren, ook dat iedereen, dus ook mensen van buiten de organisatie, kunnen mailen naar deze groep. Stel ik wil alleen dat ik zelf als eigenaar een mail mag uh, delen via deze groep, dan selecteer ik deze optie. Maar wat mij betreft mag iedereen een bericht plaatsen, dus ik selecteer deze optie. Dat geldt ook voor wie het besprek, gesprek mag bekijken. Ja, mogen alleen de leden dat, of mocht iedereen dat binnen mijn bedrijf? En ook wie de leden mag weergeven. Ja, mag iedereen zien wie lid is van deze groep in je organisatie, of alleen de leden? Nou, wat mij betreft mag alleen de beheerders dat. En uh, op de vraag wie de leden mag beheren, geldt bij mij ook dat alleen de beheerders dat mogen en niet iedereen. Dan de vraag wie mag deelnemen in deze groep. Mag iedereen toegang aanvragen? Mag iedereen zomaar lid worden? Of mag je alleen op uitnodiging worden toegevoegd? Nou, wat mij betreft mogen mensen dit aanvragen en beoordeel ik daarna later zelf wel of ze toegang krijgen. Dan de laatste vraag. Wil ik dat leden van buitenaf ook kunnen worden toegevoegd aan de groep? Nou, in dit geval niet, maar stel je hebt een gezamenlijke mailbox en je hebt freelancers waar je mee samenwerkt of uh, bijvoorbeeld een docent die extern wordt ingehuurd dan kan het makkelijk zijn dat je hem ook toevoegt aan de mailbox. En dan is het handig dat je deze optie inschakelt, zodat diegene ook kan worden toegevoegd aan de groep. Want, zoals je wel echt een idee hebt, je kan een groep ook inzetten als een gezamenlijke mailbox. En bijvoorbeeld een klantenservice of een helpdesk of een technisch beleid, dat iedereen in die groep ook met elkaar mag communiceren met berichten van buitenaf en binnenaf. Of bijvoorbeeld een klantenservice, dan klik je op groep maken. Google gaat nu aan de slag en je kan nu leden toevoegen, de groep. In dit voorbeeld voeg ik een, ja, een Gmail-adres toe uh, dat even los staat van mijn organisatie. Zoals je ziet is dat lid nu toegevoegd. Dus dat betekent dat ik die leden ook kan toevoegen doordat ik die instelling net heb ingeschakeld. Nou, en dat is hoe het werkt. Vervolgens, als de groep wil benaderen, kan ik naar discussiegroepen hier. En dan zie je dat Telefonie, de groep van daarnet, is toegevoegd. In de linkerzijbak zie ik dat de mensen in dit geval dat externe litte is toegevoegd en zodra een bericht binnenkomt, dat hij hier tevoorschijn komt. Nou en dat bevestigt hoe je een groep aanmaakt binnen Google via de beheerdersconsole en het beheert via groups.google.com, oftewel via dit menu en dan deze optie. De leden die je hebt toegevoegd, die kunnen ook via deze optie de groep benaderen en de mailberichten zoals deze beantwoorden. Nou, En dat is hoe het werkt binnen Google Workspace om een gezamenlijke mailbox of een groep, hoe je het ook wil noemen, wil toevoegen.